Toestemming geven. Anna heeft hartproblemen. Ze slikt hiervoor medicijnen. Het is zondag. Anna is gevallen en moet naar de spoedeisende hulp. In het ziekenhuis wil de dokter Anna's gegevens bekijken. De dokter kan de gegevens niet zien. Dit komt omdat Anna geen toestemming heeft gegeven om haar medische gegevens te delen. Deze toestemming zou ze moeten geven... Aan al haar zorgverleners die haar medicijnen voorschrijven en geven. Zoals haar huisarts, apotheek en het ziekenhuis. De dokter vraagt aan Anna welke medicijnen ze gebruikt. Anna gebruikt drie medicijnen. Maar ze weet de naam van deze medicijnen niet meer. De dokter kan niet naar de apotheek bellen. Deze is op zondag gesloten. Er ontstaat een gevaarlijke situatie. De dokter wil Anna een pijnstiller geven. Maar ze weet niet of Anna deze pijnstiller mag gebruiken samen met haar andere medicijnen. Ook weet de dokter niet of Anna allergisch is voor deze pijnstiller. Uiteindelijk loopt het gelukkig goed af. Anna wil zorgen dat deze situatie niet nog een keer gebeurt. Anna geeft toestemming aan al haar zorgverleners. Het is belangrijk dat haar huisarts, apotheek en andere zorgverleners weten... welke medicijnen zij gebruikt. Haar zorgverleners delen haar gegevens alleen als het nodig is. Als ze geen toestemming geeft, dan moet ze zelf bijhouden... welke medicijnen ze gebruikt. Op papier of in haar telefoon. Deze gegevens moet ze dan steeds doorgeven aan haar zorgverleners. Met medicatieoverdracht dragen wij bij aan veilige zorg. Dat lukt alleen samen met jou.